Kijk dit! De nieuwe kleuren van de FAP28 Koelkasten uit de retro-serie van SMEG. Mooie warme tinten. Links de kleur touw, en rechts warm kersenrood. In het midden staat de zwarte variant. Uiteraard met de kenmerkende greep en de letters SMEG voorop.